In deze oefening gaan we bezig met de af, dit ga ik doen met bellen. Bij de af is het belangrijk dat je hond eerst gaat zitten. Daar krijgt hij een beloning voor. Daarna ga je rustig met je hand naar beneden naar de vloer toe. Als hij gaat liggen krijgt hij weer een beloning ervoor. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hier thuis mee aan de gang kan gaan.